En de afgelopen weken heb ik deelgenomen aan de online solo-improvisatietheaterlessen van André en Richard. En ja, ik vind het gewoon super cool. Doei!